Hoi, mijn naam is Josja en ik loop stage bij het Marketing en Team van 12. Waarom is dit nou voor jou de juiste plek om stage te lopen? Ik voel me meteen waardevol binnen het bedrijf en de stagebegeleiding is goed en fijn. Omdat wij als 12e man producten aanbieden waarmee we onze klanten echt kunnen ontzorgen. Niet elke dag van een uitgebreide lunch en op vrijdag hebben we snacks. Omdat wij op de vetste locaties komen en wij hebben een skybox in het stadion De gewaard. 12 heeft een informele en sportieve werksfeer en bovenal een hele leuke vrijdagmiddagborrel. Weet het je ook vet om je stage te lopen? Solliciteer dan via onderstaande link of kom langs bij ons op kantoor.